City hopping, globe trotting, jet setting, business class, front row seat, backstage pass, 5 star deluxe, limo Vandaag ga ik jullie alles vertellen over het wonderproduct Concealer. Want we hebben allemaal wel eens van die dagen dat je bijvoorbeeld niet genoeg uitrust, waardoor je er niet zo fris en vrijdag uitziet. Bijvoorbeeld na een avondje stappen en je moet de volgende dag weer werken of je moet naar familie en je wil er toch fris en vrijdag uitzien. Dan is Concealer echt perfect geschikt. Uh, ik zal jullie uitleggen wat voor verschillende concealers er zijn, uh, waarin ze verschillen van elkaar, um, welke wellicht voor jou geschikt is. En ook uh, hoe je concealer aanbrengt. Dus ik zou zeggen, laten we maar gewoon starten. Om te beginnen, wat is concealer nu eigenlijk? Concealer is een product dat oneffenheden zoals puistjes of kringen of vlekjes of wat dan ook op je huid kan verbergen. Ehm... Um bijvoorbeeld uh, de kringen onder je ogen, als je erg moe bent of als je net een uitbraak hebt van acne of je hebt uh, kleine puistjes op je gezicht, dan is concealer ook echt perfect geschikt. Um, ik heb bijvoorbeeld altijd een beetje last van um, roodheden rondom mijn neus, dus uh, daarvoor is concealer eigenlijk ook echt super geschikt. Ten laatste kun je ook nog highlighten met concealer. Bijvoorbeeld als je net onder je wenkbrauw, um, zeg maar je optisch wilt liften kun je ook een klein beetje concealer aanbrengen om net een wat frisser en opener effect te geven. Dus daarvoor is concealer ook heel erg geschikt. Maar wat voor concealers zijn er eigenlijk? Um, ik begin met de allermakkelijkste en dat is ook degene die je het meest zult tegenkomen en dat is de coverstick. Ik heb deze hier van Catrice, daar ben ik heel erg over te spreken. En uh, de coverstick is een vast product. Het komt in een stick en het druipt niet. En dit is een product dat heel erg matterend is. En ook um, heel erg goed is in het verbergen van vlekjes. En ik zal een beetje aanbrengen op mijn hand. Het nadeel van deze coverstick is dat het ook heel erg droog is. Dus het is helemaal niet verzorgend. Als je een erg droge huid hebt met schilvers is zo'n stick niet zo heel erg geschikt. Um, verder kun je er eigenlijk van alles mee doen. Je kunt het aanbrengen op, uh, onder je ogen, je kunt het aanbrengen op paarsjes of wat dan ook. Maar als je echt een hele erge uitpraak hebt en je huid heeft net wat meer nodig, um, is er ook nog een ander product. En dat lijkt eigenlijk een beetje op die coverstick. Moet ik moet dat even pakken: en dat is de Penstick. En ik heb er hier eentje nog van mijn schone Ik heb deze niet heel veel gebruikt omdat ik liever camouflage gebruik. Maar zo'n penstick is eigenlijk ook heel erg geschikt. Je ziet dat hij heel erg groot is. En die verbergt echt alles ja, wat er te verbergen valt. Je kunt hier heel je gezicht mee flamuren. Maar het komt vaak wel erg gemakeupt over. Dus niet heel natuurlijk. En deze is ook erg erg droog. Dus als je een droge huid hebt is dit niet heel erg fijn. Maar het verbergt wel echt fantastisch. Nou, dan hebben we als tweede de vloeibare concealer. En die komt vaak in zulke pennetjes. Ik heb hem van Fusion Beauty Color Shuticals. En um, deze heb je ook van Yves Saint Laurent. Touche Eclat, een hele bekende. Maar je hebt ze natuurlijk ook budgetgericht. En ze komen in zo'n pennetje waar je aan kunt draaien. Dan komt er product uit. En dit is wat vloeibare product. Waardoor het verzorgende is. Soms zit er ook een serum in. Omdat het extra oplichtende deeltjes bevat. Bijvoorbeeld geschikt voor onder je ogen. En het voelt ook fijner onder je ogen. Omdat het niet zo droog is. Dus het is gewoon veel verzorgender. Maar het verbergt misschien wat minder dan zo'n coverstick. Maar ik vind het wel heel comfortabel in het dragen. Uh, als het bijvoorbeeld heel erg warm is en je zweet veel, dan is dit weer minder geschikt. Maar voor de wat uh, drogere en rijpere huid, oudere huid, is zo'n um, vloeibaar pennetje eigenlijk het meest geschikt. Ook is het wel prettig om iets onder je ogen aan te brengen wat meer verzorgend is. Omdat meestal de huid onder, rondom de ogen erg droog is. Dus dan vind ik zo'n pennetje echt heel erg fijn. Daarbij heb je ook nog um, andere vaste soorten concealers. En ik had hier een doosje van Catrice en je ziet echt verschillende kleuren. Ik heb de lichtste twee heb ik al echt heel erg gebruikt. Dan even openmaken. Er zat ook een donkere bij, maar um, dat is meer voor als je echt een donkere huid hebt. En tenslotte zitten er ook nog twee andere kleuren in. En je denkt waarschijnlijk, wat moet je ermee? Maar ik zal het uitleggen. Uh, dit heeft weer met de kleurenleer te maken, waar ik het al een tijdje eerder geleden over heb gehad. En um, je moet het zo zien, als je bijvoorbeeld heel veel roodheden hebt, of puistjes, of um, je huid is gewoon heel erg onrustig. En um, je wilt gewoon wat een gelijkmatiger effect geven, dan is zo'n groene concealer is echt perfect geschikt. Want groen staat tegenover rood in de kleurencirkel, dus het maakt elkaar minder sterk. Dus um, ik zou deze groene bijvoorbeeld kunnen gebruiken voor, um, bij mijn neusvleugeltjes. Omdat het dat rode uh, veel minder sterk maakt. En beter, uh, zoals jullie zien, verbergt. Ik zal het ook een beetje aan de andere kant aanbrengen. Zo. Dus dat werkt heel erg goed um, voor roodheden. Maar um, ik heb hier ook een rozige. En soms heb je ook, deze is vrij roze, oranje, zoals jullie zien. En die is heel erg geschikt voor als je heel veel kringen hebt om je ogen heen, blauw-paarsige kringen, zeg maar. Dan is zo'n roze concealer echt super geschikt, omdat dat roze ook weer tegenover blauw en paars staat. Of ja, het, maakt elkaar, het versterkt elkaar in ieder geval niet. Dus dat is eigenlijk de beste manier om donkere kringen om je ogen heen te verbergen. Dan heb ik eigenlijk alle soorten concealers gehad. Um, waar we het nu over gaan hebben is hoe je concealer aanbrengt. Want concealer is een, ja, een wonderproduct als je weet hoe je het moet aanbrengen. Je moet het namelijk wel op de juiste manier aanbrengen. En um, zoals veel vrouwen het doen, ga ik nu even voordoen: die doen het zeg maar zo. Je zet er gewoon een stipje. En daarna gaan ze het zeg maar uitblenden. En het kan trouwens prima met je vinger. Ik vind het zelf heel erg fijn om met je vinger te doen. Want je hebt ook van die kwastjes. Ik zal er even eentje pakken. Um... Kijk, je hebt namelijk ook concealer kwastjes. Maar die zijn echt super klein. Um, soms heb je ook grotere. Ik geef de voorkeur aan grotere. Zoals deze. Um, maar je raakt wel een klein beetje product kwijt. Door het met zo'n kwastje aan te brengen. Dus uh, je vingers zijn echt. Heel erg, ja, ik vind dat heel erg fijn. Want je kunt heel gericht en netjes werken. En je zou natuurlijk ook altijd zo'n beautyblender kunnen gebruiken. Om um, concealer uit te werken. Maar er gaat altijd product verloren. En als je het met je vinger eigenlijk verdeelt. Heb je de uh, meeste coverage. Dus um, ik zou het gewoon lekker met je vingers doen. Als ik jou was. Lekker goedkoop en makkelijk. Um, maar goed. Ik heb dus nu net uitgeblend met uh, mijn vingers. En ik heb gewoon kleine stipjes gezet. Maar dit is dus niet... Hoe je het zou moeten doen. Je zou het juist op een andere manier moeten doen. Dan heb je echt veel meer effect van het product en van al het werk wat je erin stopt. En dat is als volgende. Kijk wat ik heb. Ik heb maar een klein beetje wallen hieronder. Niet heel erg, want ik ben nog jong. Maar um, dit wordt de komende jaren alleen maar erger. Maar het maakt niet uit. Um, zeker als ik moe ben of ik heb slecht geslapen. Of ik voel me gewoon niet zo lekker. Ik zit niet zo lekker in mijn vel. Dan uh, zie je dit veel duidelijker. Dus dan heb ik echt concealer nodig. En um, hoe ik het dan als volgende aanbreng. Is dat ik het zeg maar in een soort strepen aanbreng. Zo. En ik begin hier breed En dan ga ik daarna naar um, smaller toe. En dat heeft een reden. Omdat um, je wil dat... Um, uh, de rest van um, je make-up nog klopt. En als je zeg maar bijvoorbeeld um, aan het contouren bent, zorg je altijd dat je gezicht er maar smaller lijkt. Want niemand wil zijn gezicht uh, breder maken. Dus je gaat ook met de concealer eigenlijk mee in die lijnen. Ik heb bijvoorbeeld hier heb ik zo mijn um, contouring aangebracht. En daarom ga ik ook met de concealer uh, mee in die lijnen. En daarbij heb ik hier natuurlijk ook roodheden. Dus dan kun je die mooi meepakken als je hier toch. Um, wat um, lager product aanbrengt. Dat je ook nog even dit gedeelte meeneemt. En als je dit zeg maar een beetje uitblendt. En ik klop het zo op mijn huid. Werk het zo een beetje uit. Ik klop en roteer een beetje. Dan heb je echt veel meer profijt van je werk. Veel meer effect. En ziet je gezicht er ook meteen een stuk frisser uit. Omdat je een groter gedeelte meeneemt. En het toch heel natuurlijk overkomt. En als je zo kijkt. Tussen het verschil van dit en dit. Dan zie je echt een veel groter verschil. Dan ziet dit er veel frisser uit. Dus dat is een goede tip. Je kunt um, concealer kun je ook nog een klein beetje gebruiken om te highlighten. Zoals ik al eerder zei. Bijvoorbeeld hier een klein beetje. Of op je neus. Ik heb bijvoorbeeld best wel veel sproet op mijn neus. Die ik ook wel eens wil verbergen. Dus dan breng ik ook een beetje concealer aan op mijn neus, of um, hier op mijn kin, of um, hier op mijn buisje. En um, de volgorde van wanneer je concealer zou moeten aanbrengen, kan nogal eens verschillen. Af en toe doe ik eerst mijn concealer, daarna mijn foundation eroverheen. Maar soms doe ik ook eerst mijn foundation en daarna pas mijn concealer. Het hangt er net van af. Um, hoe erg het is, want um, je krijgt natuurlijk altijd een natuurlijker effect als je eerst concealer aanbrengt, daarna foundation overheen. Maar soms heb je zo'n grote uitbraak of in zo'n puistje gewoon zo goed te zien dat je eerst foundation aanbrengt en daarna concealer en de concealer gewoon heel mooi uitwerken. Want um, als je het niet goed uitwerkt, dan ziet het er niet natuurlijk uit en natuurlijk wil iedereen gewoon uh, niet zien dat jij iets op hebt. Dus bijvoorbeeld voor dit puistje zou ik het een klein beetje aanstippen, zo. En vervolgens heel klein beetje zo uitwerken. En eventueel kun je dan nog een poeder overheen brengen dat het iets beter blijft zitten. Maar dan zie je dat hij eigenlijk al bijna weg is. Dat je het gewoon niet meer ziet. Dus de keuze is eigenlijk aan jou. Wil je misschien eerst je concealer aanbrengen, daarna je foundation? Dat is iets natuurlijker. Um, maar heb je echt een grote uitbraak en je moet echt veel verbergen. Kun je misschien beter eerst je foundation aanbrengen en daarna je concealer. En dan gewoon met een mooie poeder overheen. Um, dit is eigenlijk alles wat ik je wil vertellen over concealer. Misschien heb jij nog andere trucjes of andere soorten producten die je heel erg fijn vindt. Uh, laat het me dan weten, want dat vind ik echt super leuk om te horen. En um, abonneer je op mijn YouTube kanaal als je meer van zulke video's wilt zien. En je kunt me natuurlijk ook altijd volgen op Instagram. Uh, ik heet gewoon Lotje op Instagram. In ieder geval bedankt voor het kijken en ik hoop dat je het leuk vond. Tot de volgende keer.